Gacha is oh not my not god, 1 op 1 Ik ben dood! Met je betty Ja, in mijn fucking kippels. Yo, leuk dat je naar deze nieuwe video, ik ben Andreas en vandaag ben ik terug op Frisk Games Jongens, ik ga terug Frisk Games beginnen te uploaden na even een kleine break van een weekje En de reden daarvoor is omdat Frust Games een EOTW gaat doen dat is denk ik dit weekend, dus ja, um, ik wil even terug wat actiever worden, zodat jullie weten dat ik nog steeds frusky doe. Ik wil jullie bedanken voor het liken van de vorige video, We hebben we likes op gehaald. Misschien kunnen we dat op deze video ook halen, we zien wel. Dus jongens, echt een like helpt me hard bij de support of video's te maken, dus laat zeker van een like achter. Abonneer als je het niet hebt gedaan, want we zitten al over de 3300 abonnees, echt fucking insane. Dank jullie wel, echt sterren dat jullie allemaal zijn. Ik moet even vakjes al poepen, dus geniet van de video. Ga even snel naar boven, iemand moet te taggen, iemand moet erin en te taggen. Ja, ik doe het, ik doe ik doe, ik doe, ik doe. Hier, ik, ik ga er volgen. Het zie, hallo heren! Jos, ik hou ga openen. Hé, he. ik, hou open, he. hey, ik Zij heb nog wel... Drie... Ja, er zijn er drie in nu. Hé, hey, wil of je, je dat ik eens proberen op te blokken van boven, of niet? hier. Uh, kan je doen, joh. Ja. Ik ben geprolblokt. Ik tank dit wel eventjes. Probeer hem op te blokken, ja. Ik heb sowieso, ik heb sowieso het water opgeblokken, Feit maar. We kunnen deze met feit echt wat winnen, ze hebben... Ze hebben dogshit, mensen, ik zweer het je. Is ook. Ja, ik heb geen speed of fire, dus het is helemaal kut. Focus die vanity, Hij dropt, hij dropt, hij dropt, hij dropt, hij dropt. Ja, ik weet het weet kan het zijn je dat ze een bard worden hebben worden. zo, hè? Ik heb. Oh gold, ik moet even safe. Ik moet ook safe, maar mijn helmet is 90 dura. Kom er kom er maar in, er oh, kom. kom, Ja. Pak ah. ik, ik ga er proberen eentje straks in te blokken in de gangfight, ja? <laughs> oh, ik heb er eentje bijna. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ik word eruit als als ik zo te veel damage, met Ik zweer het je zo'n bard. Output oh, is zo hard. Ze zitten gewoon, gewoon in het hoekje, ze worden gewoon gerild in een 4v2 of een 4v3. Ik heb wel best wel wat caps. Red. Ik heb al ziek van caps gevroten. Oh, ik moet toch zo hard checken jongen. Jozef volgens jou koude hard in het hoekje gast. Hoeveel caps heb je nog? Uh, nog 29. Ze hebben nooit meer mee dan mij Ik heb ik, ik heb ik, heb ik. Ik ga nog door, ik ga in de, gang in de cappen, cappen, cappen. Oh, ik moet even cappen, ik moet even cappen. Ze hebben Bart, ik zweer het je, ze hebben Bart. Volgens mij wel. Eentjes die 5x 5,7, die 5x loop. Waar beweegt het er nou heen, echt waar? Ze hebben, ja, ze hebben Bart. Ik ben dat. Oh, nee, nee, nee, check, check, check. We oh, zitten allemaal in de. Oh, ik zit in ook. Jongens, ze hebben sowieso Bart. Mijn damage is Chineels. Ik kreeg zoveel damage. So ik ben andere kant op gepuild. Ik ben andere kant. Eh, ik ben gepuild, Ik ben gepuild, Fuck! Heb je bed bij Andreas is of niet? Nee, nee, nee. Ik cool. kan. Ik ga geen Betty hier meer Want het is te obvious dat deze guys. Uh, oh kut! Ik heb geen blokken meer en ik zit hierin. Oh kut! Je zit die ingeblokt. Ja, ja, ik krijg het niet over. ja. Oh. oh god. Uh, Yo, ik ben dood, oh ja, my god. Ze hebben sowieso Bart. Ja, ik werd fiets uit strengt op me gegooid, jongen. Holy shit, 100%. Je doet zoveel damage, gast. Holy shit. Ik heb nog 10 gaps. Dus, uh, ik, en heb ik, wel, dus. ik, ik heb 58. Ik heb bijna 20 gaps hier aan geweest. Hey, we kunnen wel even, <laughs> even uitgaan, we kunnen wel even uit. Ga droppen, ik ga droppen, ik ga droppen, ik ga droppen, ik ga droppen. Oh. Ik was een hartje. Shoot, pro, shoot, pro, shoot, pro, shoot pro. Should pro, should pro should ben ben eruit, ook Ze doen zelf damage, met dan. Ja, zie, ze zullen gewoon naar eentje uit combat is en dan pak ze een nieuwe keer uit tenner chest of auto. We, we moeten, zo. moeten we eigenlijk... Je bent gaan, maar dan, dan kan je geen breken. Ja, maar ik ben Moet te bang erop, dat ik wordt gedropt. Uh, snap ik. Snap ik op zich ook wel. Ze ja, dan Bart hè. We moeten er eentje ergens in de gate proberen te krijgen, eigenlijk. Maar weet je wat? Ik ga wel gewoon. Ik ga wel gewoon staan die Bart, Die pakken, sure. Ik ga sowieso nu volledig op mij. Ah. Ik ben... Oh god. Ik klikte volgende keer op een of ander bedline klein minuutje. Joost, Joost! Fight mee! Ik zat er eventjes een beetje vast. Mijn naam is 84 duur, ik moet hem zo verrepairen man. Uh. Ze hebben volgens mij Bart, ze hebben streng gepopt. Ja, ja, ja ik ben nee, niet hem... nee, gelokt! Oh, nee! Uh, oh, nee! Uh. Bordje open, Joost! Uh. Joost, kom erin! Hoi! Jo... Ik moet, moet. echt... Ik moet echt even shit repairen We hebben echt nou een, een, een vierde persoon nodig Ze droppen oh, de gaps je... aan elkaar Wat? Oh mijn god Oh ik ben dat, ik ben dat, ik ben dat Ik ben bedoel ben ben ja. het hoe Helemaal oh niet joh. Gewoon gappen, gappen, gewoon chuggen Gewoon chuggen, gewoon op tijd gappen boys oh, nee, Hij is, is eruit, hij, hij is eruit, hij is oh. eruit oh, Yo ik ben er, oh, ik ben er push, push, push, push Ik moet gappen Uit Ze hebben bars Ja ze hebben effect Fooo Moet wel Dat we hebben wel Gotja trapped! Ja, <laughs> dus we zijn hem ontkilling oh, met zijn capitals. Ik word altijd ik ik in een hoekje, gast. Ja, heb je, je maar even je Nee, niet helemaal. Alleen de bovenkant. Komt dat Jost er net voorstand. Ja, stond. Maakt niet, maak niet uit, maakt niet uit. Oh, ik had... Nee, ik had hem... Oh, ik kon net niet closen. Ik zweer is oh. Ik zweer dat je Gotja is Waarom? Oh. Uh, maar heb je nog gear gepakt, of niet? Ja, ja. Gotcha is the low, the oh, my god. Yeah, my oh my god, 1 HP Ik ben dood! Met je betty? Ja, en mijn fucking keppels. Oh my god, ik ga droppen, oh joh Dit kan toch niet? Ben je betty kwijt? Ja, ik, had ik was aan het keppen op 4 HP shoot, ik was echt aan het opletten en ik krit er oh. gewoon oh. door Ik heb gaipo gai volledig getagged, ik zweer je. Ja, moet je even met z'n tweeën doen, ik wie moet Wie moet dood? je moet Wie is het Alex nu online komen. Alex komt nu online, alsjeblieft. Kuiper probeert weg te komen. We zitten, we hebben help, help, help. We heb een paar mensen trap. Help, help, help! Deze guys hebben. Betty, het is onmogelijk. Ja, Hij ik... is gewoon kom... aan het stukken. Hij is gewoon aan het stukken. Iemand moet erop rollen. Alex moet eens bard komen, gast. We hebben hier, we hebben echt nodig. Ik heb 16 kerf. Ja, waar zit hij? Waar zit hij? Hij zit daar boven. Hij zit daar bovenop. Ik heb net geboten. Ja, ik heb een paar keer gegeten met een zaag. Ik ook. Alex moet eens bard komen, gast. Ik zweer het je. Ja, yeah, anders zijn wij dood. Ja, ik, word ik word gekeld, ik word gekillt. Ze, ze hebben weer strengt. ze hebben... Kom erin, kom erin. No way dat ze... No way dat ze zoveel... <sighs> Alex moet komen, gast. Kom op, Alex. Uh, hoe... Is iedereen safe? Iedereen safe, iedereen safe. Ja, ik ben safe. Yeah. Kom op, Alex. Weer te stukken hè, die Kaipo. Ik heb geen pots meer, je moet hem blijven taggen, man. Echt gewoon instant. Ik moet nieuwe gaps hebben, man. Alex, waar ben je? Alex, kom. 2 HP damage per hit, 2 HP damage per hit. Kom, kom gewoon, kom gewoon, kom gewoon. Alex, wij gaan gewoon in de grote vallen, maar je moet ze komen, ik heb ze bovenop geblokt Je moet alles, oh, je moet, je doen, moet alles als je, moet als, als je, de... ja ze hebben weer strekt Er zit er eentje vast hier, er zit er eentje vast mij heb ik er eentje op, ik heb er eentje opgeblokt Ja ja ja ja, het is dus 2v3, 2v3, 2v3 Het is 2v1 gast, we hebben ze ingeblokt allemaal Oké, okay, go, go go. go go Ik ga erin hoor, we moeten kaipo eruit laten man Yo alles, alles, alles, alles, alles, alles Alles, alles, alles, alles, alles, alles, streng, pop streng, streng, streng. Help, helft, help, helft, regen, regen. Hold regen, hold regen. Oh, we zitten in een gank, we gaan dit nooit winnen, gast. Ik ben boven, ik, ik ben boven, ik ben boven. hem al weggelegd, ik zweer het je keipo heeft hem al weggelegd. Nee, nee, nee, sowieso niet. Kan niet, kan, kan, niet. kan niet. niet, kan niet, kan, kan nee, niet. niet. Kan niet, inderdaad. Hij kan hem al Je zit niet te veel mannen dan. in, hè. Ik, ik ben, boven, je je ben je boven, je boven. boven, ik ben boven, ik ben boven aan het critten. shoot. Jullie zitten met twee erin. Ja, ik moet cap als een motherfucker. Andreas, gaat eruit, en bard. Mijn 3 6 80. Ik kan erin komen, jij kan eruit. Als Jumpus, houd jumpers, houd jumpers, shoot, shoot, ga eruit. Super Jumbo, Super Jumbo, Super, super Jumbo. Oh, kut, oké. Okay. Oké, okay, Chuck, ik ga switchen, ja? Ja, je moet even het blokje hierboven moet je opblokken. Oh god, ik ga dood, ik ga het recht gepopt. Ja, gap, gap, gap, gap, gewoon gap, gewoon, gewoon chuggen. Ja, ik ben zeker aan chuggen, ik heb nog maar 8 gaps, by the way, dus. Wat? Ik kan zo meteen shit poppen, ik kan zo meteen shit poppen, ik kan zo meteen shit poppen. Ja we hebben hem. We hebben kijken. hem. Ja we hebben je Nee nog niet, hij heeft to het op... Heb jij heb jij mijn betty? Ik heb je betty, ik heb je betty. top Oké okay, ik pop, ik kan shit poppen, ik kan shit poppen. Yo die X-buy, X-buy, X-buy, ik ga die take daar door. Nee hij is weg, hij is ah, weg, hij is weg. weg. Okay, He is weg. Ja. Ik heb regen nodig, hou ook. Regen. En strengt dan. Strengt, strengt, strengt. Ik heb nu streng gepopt. Strength, strength. Strength. Ja, put. goed. Lekker. GG. Oh, FC. Dit kan niet. Na deze fight zijn we nog met hun in Kal gegaan om even te vragen hoeveel bards ze hadden. En gewoon even te weten hoe deze fight zo moeilijk was om hun te killen. Hoe het zo moeilijk was. Hoe we twee stack geppels hebben besteed aan deze fight. Hoe we vier sets per man hebben besteed aan deze fucking fight. Hoe dat ze mij hebben kunnen droppen met een betty. Gewoon even verhaal halen hoe dat dit is gebeurd. Yo, what the fuck? Hoeveel bards hadden jullie, jongens? We Ik één had We één bar. We ik zat vrij zo. Nu deed het zoveel damage. We hebben 4 sets moeten doen. Ik had een fucking Petty, gast. Jij vindt het gek met Bart, gast. We hadden geen bard Wij hadden midden in de 5 geen BARD, hè? Pas op het Andam-bart. Het is het probleem, want jij slitst naar Diamond. Ja, tuurlijk, omdat het een 3v3 was. Ik zat vijf school op EC, anders had ik je bed in. Ja, balla. Ja, we hebben hier zoveel geweest, dat is echt bizar. Ja. <laughs> Bro, Bro, toen jullie hier met zee man zaten. Een 3v3 met mijn. een bard. Als jullie een bard aan we jullie kant hebben, dan win je niet. Net zoals je een 1v1 e e ook niet wint met een bard. Ja, ja. uiteindelijk hadden het trouwens twee bards, hè? Toen maar ik het was jullie. Ja. Zie, precies. Ja, maar als, wij waren met drie man online. Nee, maar we zaten letterlijk één jullie best. Shoot, shoot. Ik er dat. Op het einde, einde hadden wij 3 bars, ja, ja, ja. nu dat is waar gegaan. dood was gegaan. We wilden nee gast, trainen, nee, oh, xy kwam er, <coughs> xy kwam er, uh, x versus z was toch niet eens een Ja maar, je wij doen. hebben denk ik 4 keer een nieuwe set moeten pakken en shit. Wij, ja wij, maar wij, ik zei ja. toch dat ze een bar hadden, dat ja, ze twee bars Ik ben nog, hadden. nog eens zoeken, ik ben nog ja, in meren, ja, okay. We hadden pas, we hadden echt pas heel laat een bar. Nee, hou hou je niet. toen jullie dingen jullie Hij is vanaf de base is hij gaan maaien onder de grond. Eerst waren we met vier in, toen ben ik eruit gegaan en één minuutje daarna waren er twee Bards, zeg maar. Toen er nog maar drie in zat. Hebben jullie dit geklipt? Hebben jullie dit geklipt? Wat denk je? Wat denk je? Geklipt. Ja, sowieso. Ja, sowieso. Ja, sowieso. Ook geklipt dat jullie allemaal dood gingen. Ja. gedropt met 10 of ofzo. Hé, daar ga ik wel allemaal uit halen, hè. Wat denk je? Gast, maar weet je wat niet. Jullie hadden het daar al aan Bart, want iedereen ja. van ons gapped op 4 AP Ja, we hadden, we hadden een... Ja, Ja, toen ja. Jos killed had je al aan Bart, eerlijk. Kijk, het was gewoon een 3v3 weetje, maar qua PvP-wijs werden we niet gedikt, alleen jullie hadden gewoon standaard reutje. Oh. En kregen onder zoveel seconden, kregen jullie shit. Ja, Snap je? Ja. Hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Laat zeker van like echt wat, like helpt me enorm. maar het abonneer als je niet hebt gedaan, want in slechts geval moet je de-abonneren. Dus abonneer ook zeker. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!